Vandaag zijn we te gast bij groep De Kruij Wood Products. Voor de inrichting van haar kantorencomplex in Roeselare ging het bedrijf op zoek naar de ideale La Door het moderne architecturale karakter van de locatie en het grote belang van direct invallend licht doorheen de magnifieke glaspartijen ging de voorkeur uit naar een stabiele, samengestelde eikenvloer met de warme uitstraling van een geolied parket. Maar omdat er in een kantoorruimte of toonzaal bijzonder druk aan toe kan gaan, moest de parketvloer vooral ook optimaal onderhoudsvriendelijk zijn en een hoge slijtvastheid hebben. Daarom kozen ze voor de 15 ABC 189 Jura B, een vernisparket die al deze eigenschappen bezit. De toplaag van deze eikenvloer werd licht geborsteld. Daardoor wordt de nerfstructuur van het eikenhout naar boven gebracht en wordt de houttekening extra geaccentueerd. Nu, de Jura is afgewerkt met een licht grijze UV-vernis waarbij de glans minimaal gehouden wordt. Het resultaat ziet er natuurlijk uit en heeft de look en feel van een geolied parket, met alle voordelen en gebruiksgemak van een vernis. Na plaatsing volstaat het de vloer af en toe te voeden met de matte parketpolish van Lalenio om hem voor vlekken en vuil te behoeden en hem extra slijtvast te maken. Dit maakt de Jura niet alleen vernieuwend en trendy, maar bovendien ideaal voor gebruik voor commerciële ruimtes, kantoorgebouwen en projecten. Nu voor alle technische details van deze vloer verwijs ik u graag naar de website van Lalenio. Ik hoop dat dit filmpje je geholpen heeft bij de keuze van jouw parquet. Je niet van je alleen of vloer.